Ik ja, stel je niet aan. De tijd de mensen thuis te lullen. Vandaag is het zaterdag en ik ga eventjes naar de Horenbach. Oh man, man, man, ik kan zo rijden. Want we gaan even wat spullen kopen voor de kamer van, van mijn zoon. Want sinds dat we hier ingetrokken zijn, hebben we daar niks meer aan gedaan. En het hoog tijd dat daar iets aan moet gebeuren. Dus we gaan de auto in op pad. Nou, de plannen zijn gewijzigd. We zijn op de woonboulevard in Tort. Dus Horenbach is het even niet, want hier heb je natuurlijk veel meer winkels om even rond te kijken dan alleen Horenbach. Dus we gaan eerst bij de Gamma naar binnen. Deze is wel mooi. Raamdecoratie, genoeg, keus genoeg. Het zijn geen lamellen geworden, of ja, nu zie je, het zijn verre spullen geworden. Hey, ik heb de sleutels van het huis waar Rako woont. En daar ga ik nou naartoe. Ik ga eens even kijken hoe hij reageert als ik binnenstap. Dus uh, gaan jullie met me mee? Hallo. Hallo vriend. Ben jij mijn vriend nou de komende dagen? Hè? Ben jij mijn vriendje nou de komende dagen? Oh, wacht. Ik zal hem even openen. Kom. <laughs> Hallo vriendje. Hallo. Hé, gaan we het gezellig hebben samen? Oh, nee, uit mijn tas. <laughs> gaan we het gezellig hebben samen, Rako? Oh. Ja, maar het baasje en het vrouwtje zijn er niet, hè? En de kinderen, nee. Je moet het met mij doen. Ja, ik snap het. Heel vervelend. Ja, hoe gezellig. Gaan we zitten. Oh, goed zo. Mag ik bij jou logeren? Oh, jij wil een schatje. Ja. Yeah. Oh, ik heb kapot. Nou, dat vind ik lief. Nou, die is inmiddels rustig. En uh, ik loop naar de keuken en dan zie ik hier nog een lief briefje. Lieve Mirjam, welkom in ons nederig stulpje. Nog even wat belangrijke dingen op een rijtje. Wifi, Rako, Bibi, dat is het. Konijn. Hihi, wat een muts ben ik toch, zegt ze. Dacht nog even kort wat voor je op te schrijven. Tja, kort niet dus, want dit is al een A4'tje. A4'tje nummer 2. <laughs> Feun en dergelijke ligt in de onderste la van de kaptafel. Ah, oh, gelukkig. <laughs> <laughs> ik denk, moet ik een feu meenemen, ja of nee? Nou, anders had ik hem gewoon weer gehaald, want ik zit niet zo heel ver weg. Oh, ik wens je twee leuke en liefdevolle weken toe. En met die lieve partner, maatje, vriendje, Rako en jou zit dat helemaal goed. Hele dikke knuffel en speciaal van Eliana, een vloggroet van je kleine vriendin. Oh ja, dat wil ik wel even vertellen. Eliana, die wil graag met mij een keer vloggen en dan wil ze slime maken. Eliana, wij gaan dat een keertje doen. Moet jij me wel leren, want ik kan het niet hoor. Ik heb geen idee. Oeh. Goedemorgen. Nou, dit is mijn eerste nacht hier bij Rako. En ik moet zeggen, ik heb best goed geslapen. Ja, daardoor werd ik ook best wel, voor mijn doen, redelijk laat wakker. Een kwart over acht of zo was het. Nou, dan ga ik nu maar eens naar beneden en... Um, raak al uitlaten. Ik nog meer dan vandaag. Oh, ik ga ook nog naar uh, de Passamallem. Met mijn moeder. Ja, moeten we nog een foto maken, Saampjes. Dat heb ik in een paar vlogjes terug. Ook al uitgelegd. Volgens mij is het wel goed weer. Dus ik hoop dat het zo blijft. Oh, dat wordt moeilijk. Passamallem, lekker eten. Veel fruit eten, denk ik. Ik ga eruit. We gaan wat doen. Ga je mee? De hond uitlaten. Hé, hey, goeiemorgen. Heb je lekker geslapen? Hé? Hey? Hey. Mm? Oh, ja. Mm. Ja, we gaan lekker lopen, hè. We gaan lekker een stukje lopen, hè. Heb je daar zin in? Ja? Oké. Okay. Ja, goed, goed. Ja, ik leg de camera al weg. Ja, of gaat de camera mee? Ik ga een stukje filmen, hè. We gaan lopen. Eventjes wat licht in huis. Oh, het is lekker weer, hoor. Het zonnetje schijnt. Zo, ja. Ik ga mijn schoenen aantrekken. Die dan hier. Lekker stukje wandelen. Ja, toch kan ik mijn schoenen niet aan doen. Rustig, je moet een beetje geduld hebben dan toch. Jij hoeft geen schoenen aan. Oh. Nee, jij hoeft geen schoenen aan. Ja, ik vind jou ook lief. Waar zit het goed zo. Uh, ja. Dit is dus een hele speciale riem. Het ja. ja. is lastig, joh, mooi. Oh nee, kijk. Zo. En dan moet deze over dat lieve schattige neusje. Zullen we gaan? Let's go, Raku. Kijk hoe mooi het hier is. Oh, het is echt heerlijk hier. Maar ik denk niet dat jullie mij goed kunnen horen. Want het waait nog steeds hier aan het water. En ik weet echt niet, er zijn natuurlijk veel andere honden hier. Maar ik weet eigenlijk niet hoe hij dan reageert als er nog andere honden bij komen. Ik heb begrepen dat ik hem op afstand moet houden van andere honden. Dus dan gaan we dat maar veilig doen, want anders word ik meegesleurd. Het is net vakantie. Jawel, als ik dan veel beweeg, dan kan ik vanmiddag bij de Passamannen lekker wat extra's nemen. Of zo, of werkt dat zo niet. Dan vroeg ik me eigenlijk af: hè. proberen jullie ook dingen die je niet kent? Of zeg je van ik blijf liever bij, veilig en uh, ik hou het bij de dingen die ik ken? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Dus laat het even weten hieronder. Dan leer ik jullie ook een beetje kennen. Leuk! Ja, dat ding moet van je neus, hè. Kom, ontbijt. Zo, de tijd gaat snel. Ik ben een uur onderweg geweest, uh, zag ik. Zo, krijg jij. Vers water. Nou, nou, nou, je zat daar helemaal wat bij kwijlen. Getsy, Betty. Raak al even vergeten. Nu ik. Lampum, oftewel de waaierbrands uit de Indonesische provincie Zuid- Ik voel me hier helemaal in mijn element. Al die geuren en die kleuren, heerlijk. Straks met mijn mama even wat eten. Ik heb nu eventjes van de sfeer geproefd en dadelijk ga ik van het eten proeven. Even de tjendel hier proberen hè. Proost man! Proost! Zo, nu lekker eten. We hebben ook nog een konijn waar we voor moeten zorgen. Hè? Die moet ik niet vergeten natuurlijk. Hi, konijn. Ja, ik heb een training gehad, je moet ook een training krijgen. Ik heb net getraind, maar de training gaat hier nog even door. Ik voel me een stuk fitter na de training dan de eerste paar keren. Aanstaande vrijdag... Is mijn laatste fundamental les en dan ga ik de crossfit echt in. Dus dan ga ik met een hele groep tegelijk knallen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het is best lekker om zo'n vroeg een wandeling te maken. Als het droog is ook. En dat is het nu. Lekker hoor. Kom, gaan we verder? Nee, we gaan even niet verder. Ik moet toch ook wat doen. Oh ja. Ja vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Dus ik ga een beetje werken en uh, de vlog. Zo, hallo. Bijna allemaal uit Hey, rustig. De vlog van uh, ja van zaterdag een beetje knippen en plakken. Ik heb nu ook uh, Netflix. Dus ik heb al aardig wat uh, films gekeken. Ja, series dat gaan natuurlijk niet, want die series die duren altijd zo heel erg lang. En uh, aangezien ik maar twee weken hier uh, ben, heb ik daar dus niet zoveel tijd voor. Hebben jullie nou een tip voor Netflix om naar te kijken? Dan hoor ik die graag. Dat zal de dinsdag verder wel worden. Netflix en video editen. En nu even genieten van de wandeling. Heerlijk. Hallo lieve mensen. Ik mocht... Van jullie dus niet naar de kappen. Nee. Want de meesten hebben gekozen voor cakepakken. Dus jullie willen mij graag zien ploeteren in de keuken. En ik denk dat jullie ook graag willen dat ik niet afval. Want dit, daar gaat dit allemaal in. Althans veel. Even kijken. 175 gram boter. Onder andere. Oké, okay, er zit een appel in, maar ja. Zo gezond is dat dus ook weer niet. Dus ik ga bakken met apparatuur en spullen die bij mij niet bekend zijn. Dus dat wordt inderdaad bloederen. En het wordt, uh, het wordt lekker. Het wordt een uitdaging om niet te gaan smullen ervan. Ik zal je vertellen, vroeger toen mijn moeder in de keuken stond. Ik stond niet zo graag in de keuken vroeger. Maar, zodra ik die mixer hoorde gaan, was ik in de keuken te vinden. Want ja, kloppers van de mixer... Die moesten natuurlijk schoon. Zo. Omdat ik het zo lekker vind. En dan blijft er bijna geen deeg meer over voordat het in de vorm gaat. Ik ga gewoon aan de slag. Ik ga de spullen even klaarzetten. En dan uh, kom ik zo weer even terug. Nou, ik heb alles zo'n beetje klaarstaan. Ik kon geen cakevorm vinden. Dus ik moet improviseren. Ik heb deze. Want mijn moeder had uh, havermoutkoek gemaakt. Oftewel honeykoek noemen we dat. Uh, dus ik ga deze gebruiken, denk ik. Het moet eigenlijk een cakevorm van 30 centimeter. Nou, uh, die heb ik niet. Dus dan ga ik het gewoon met deze doen. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal moet gaan doen. Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de oven voor. Kijk, en dat wordt al een uitdaging. Want ik ken deze oven voor geen meter. We gaan het proberen. Plaats het rooster in. Oh, rooster. Ah! Oh, daar. Goed er Vet de cakevorm in met boter en bestuifte met bloem. Of. Het staat hier, zelf toevoegen boter, eieren en appel. En dan heb je ook bloem nodig. Die ga ik hier. dat had het goed gezien. Volgens mij hoeft dat niet met dit. Maar. Toch jammer dat, dat jullie via Instagram niet hebben gekozen voor, uh, voor de kappel hoor. Ik denk, jullie hebben uh, wel helemaal in voor mijn uh, nieuwe uitdaging voor mijn haar. Maar volgens mij ben ik daar de enige in dan. Maar aan de andere kant ben ik jullie ook wel dankbaar. Want dit is echt een hele, hele zware test voor mij. Om niks, niks te knagen hiervan. Nou ja, doe niet eens te knagen. Ik wil gewoon uh, oplikken, zal ik maar zeggen. Oh, ik ben dit nou aan het doen. Zo. Dit en ik smeer een beetje aan mijn duim. Vroeger was ik een boterham aan het smeren, als ik een boterham aan het smeren was, was ik dus uh, met mijn mes zo aan de gang, deed ik altijd expres een beetje langs mijn duim. Want dan kon ik dat eraf halen. Toen was ik al een snoep kont. Uh, ik heb een bril om te lezen. Zal ik die even opzetten? wou je zeggen dat die nu al voorverwarmd is. Dat kan toch nooit. maar draaien, ik heb echt niks Oh ja, wat moet ik doen? Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd het in kleine blokjes. Ik heb nog een appeltje te schillen. Ja, dat ruim ik straks op hoor. Hij is nu een beetje geplet hier. spinnetjes horen niet in mijn nek. Die horen gewoon buiten in een web. Een nieuwe microfoon heb ik besteld en die lensjes, Maar de microfoon heb ik al binnen, de lens is dus nog niet. En als zometeen de cake dus in de oven staat, dan ga ik eventjes dat pakketje openmaken van die, uh, van die nieuwe microfoon. Ik moet eigenlijk nog zeggen, welkom in de keuken van Mirjam. Oh nee, dit is helemaal mijn keuken niet. Dat kan ik helemaal niet zeggen. Waarom heb ik deze gepakt? Geen idee. Ik heb hem gepakt omdat het gewoon leuk erbij ligt. Of zo. Uh, ja, en dan staat hier, klopt, de 175 gram boter met de mixen in een beslag komt zacht en romig. Oké, okay, maar dan heb ik van Mansie geleerd dat je dit ook kan smelten. Dus ik ga het lekker zo doen. Ik ga het lekker laten smelten. De 175 gram boter gaat in de hand. Dan moet ik de cake mix en de eieren in één keer toevoegen dadelijk. Dan hoop ik ook ten eerste dat deze komt groeien. Moel vist, Oh! Er kwam nog een verrassing uit. Oh. oh, dat is de kaneelsuiker. Oeh! Oh, jongens. Maar ik heb ook roomboter gekocht in plaats van gewone boter. Niet omdat het moet, maar omdat het kan een heel klein beetje laat ik het maar smelten, zo. dan is het uh, goed zacht, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Oh, idee? Dit moeten we mixen. Nou, de mixer heb ik hier. Ja, ik moet hem dan even, ja... Kijk, want daar zit de oplader van deze telefoon in waar ik mee aan het filmen ben. En de stekker van de oven zit daar in de stopcontact. Dus heb ik alleen maar die over. Ik ga gewoon verder zo ploeteren. Kom! Kom! Kom! Oh! oh, oh. En... Kijk, zie je, Dat is leuk. Nu is het al gelijk. Het uh, gaat heel snel. Woehoe, mooi. Dan voeg de cake mix en de vier eieren in één keer toe. Jullie zijn echt gemeen om mij dit te laten doen, hoor. Jullie zijn echt gemeen. Nou, here we go. En wat doe ik nou straks met de mix als dat hier allemaal niet in past? Nou, jullie hebben hiervoor gekozen. Moet je ook met oplossingen komen. Vol rustig aan. nou, kijk nou toch eens. Oh, oh, oh, oh, oh. Toch is toch niet Even, moet bijna een soort om. Of dat ik, nou, hoe kan je dat, dat ik het zo lekker vind? Net als een aardappel. Kijk, en als klein meisje was ik op dit punt al lang in de keuken beland. Want deze dingen moeten natuurlijk schoon. En nu ga ik het dus niet doen. Zij is een heel stoer. Appel. Hartstikke ding. Kijk, vanaf dit moment ga ik even de oven weer aanzetten. Zo. Nou, spatelen wij dit erdoorheen. Nou, ik ben benieuwd. Dit is natuurlijk geen standaard bakvorm. En het is toch bijna op. De oven is klaar, dus ik ga hem even de oven zetten. Oeh. Oh, dat is wel een nadeel, natuurlijk. Oh man, oh man, dat is heel saai. Ja, hij gaat goed. Ik ga hem even doen. Oh. Here we go. India, oh, hondje ligt een beetje weg. Ja. Een kooptijd. Minuten tien. Oeh, Godzang, ik schrik me kapot. <laughs> Het is alleen maar een vork die hier op de grond valt. Zet hem op! Geloven jullie mij als ik zeg dat ik niks heb genomen? Zou ik ook niet doen. <laughs> ik ben te zwak! Ah. Nu de unboxing van dit pakketje. De oven die staat aan en ondertussen <coughs> ga ik dit dus even openen. Besteld via Aliexpress. Dus ik ben reuze benieuwd. Uh, ja, de microfoon. Die ziet er wel heel cool uit hoor. Hè? Even kijken. Support, camera en smartphone, low self noise, super anti-interference, super cardioid, excellent shock absor absorbing. Nou, voor die prijs kan dat dus een heleboel. Er zit nog een dood konijn in. Kijk, dit is een uh, snor. Oh kijk, daar hebben we ook nog een beschrijving. Die zit er ook bij. Maar hij is niet zo heel zwaar hoor. Dus, kijk. Ik ken hem dus zo gebruiken. Maar ik ken ook uh, deze konijn eromheen doen. Alhoewel, oh, dat vind ik wat lastig. Goed. Nee, Preubelen Fransen. Dat is niet helemaal makkelijk. Dat is niet makkelijk. Nee. Goed. Die gaan we dus even niet gebruiken. Dan ga ik hem even erop zetten. Dan kunnen we gelijk even luisteren. Of wij verschil horen. Dus dan ben ik nu even hier achter jullie. Schuif ik dit hier op. Drijd ik hem vast. Zo. En dan uh, plug ik dat eventjes hierin. Dan moeten jullie verschil horen. En ik dadelijk. 1, 2... Nou, en? Hebben wij nu beter geluid? Dit was de unboxing. En je kunt nu horen of het, uh, of het goed klinkt, ja of nee. Dus uh, bij de enthousiast over. Ik word hier niet voor gesponsord hoor, trouwens eventjes tussendoor. Want ik vind het gewoon interessant en leuk om dat jullie ook te laten zien. Is het al een uur verder? Maar het is pas 7 uur. Ik zie jullie later weer terug. Om te kijken of de cake gelukt is, ja of nee. Jullie zien dat sneller dan ik, want ik moet nog een uur wachten. Ik hoorde de oven piepen, dus ik ga even kijken. Oh, hij ruikt heerlijk. Kijk eens. Ik, uh, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Volgende week zal ik wel weer een post op Instagram doen om te kiezen wat ik ga doen voor de vlog. En dan uh, kijk ik wel wat daar weer uitkomt. Ik weet niet zeker of ik dat ga doen, want uh, er moet wel wat in me opkomen dat ik denk van, goh, wat zal ik gaan doen? Maar dat zie je dan vanzelf wel, wel op Instagram. Wil jij nou ook voor mij bepalen wat ik ga doen voor de volgende vlog? Dan moet je even mij volgen op Instagram. En dan laat ik hier even zien waar dat is. Dat kan je gezellig meedoen? Ik ben nu al aan het verzinnen wat ik dan uh, ga bedenken. Maar dat zien we volgende week dan wel weer. He? Abonneer! Duimpje omhoog, belletje klikken. Ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei.